Welkom op de zolder van de zuster Ik laat voor de verandering deze woning een keer van boven naar beneden zien. Want dan eindigen we, we beginnen al met een mooie zolder, maar we eindigen in een prachtige woonkamer. En vandaar dat we het spannendste even tot het einde bewaren. We gaan naar de eerste verdieping met drie slaapkamers. Aan de linkerzijde een kleinere kamer en dan hier een hele speelse slaapkamer met een hele leuke hoek. En nog een hele goede oude slaapkamer. Die zien we hier zo. En wat heel leuk is, en we zien het al, het mooie uitzicht die deze woning heeft. Daarnaast natuurlijk nog een badkamer. Nou, die is keurig afgewerkt: met een bad en natuurlijk een douche en toilet. Nou, nu op naar beneden. En hier komen we gelijk in een hele lichte woonkamer. Met een hele leuke zithoek. Speels ingedeeld. De keuken is naar de zijkant verplaatst. Waardoor we eigenlijk een mooie woonkeuken hebben gecreëerd. Waardoor je zo hup, naar buiten loopt. De heerlijk besloten tuin in. Waar je gewoon heerlijk kunt zitten. Met vrij uitzicht. En geen buren die bij jou meekijken. Dus deze woning staat bij ons te koop. Kom gerust langs en wel voor een afspraak.